Dit is de Native La Creme oogcreme Contour de Jeu van La Colline. Deze luxe oogcrème geeft een heerlijk gevoel van comfort rond de oogcontour. En vermindert lijntjes en rimpels, vermindert donkere kringen en vermindert zwelling rond de oog.